Een veelgehoorde vraag is, waar vind ik mijn voorwaarden? Nou, op onze eigen website vind je ze hieronder. Maar je hebt ook de productvoorwaarden en die vind je via mijn Peppix. Nou, zodra je bent ingelogd, vind je onder het kopje ondersteuning de titel voorwaarden. En hier vind je ook um, de productvoorwaarden die jij bij ons afneemt. Nou, wat betekent dat? Um, voor sommige diensten heb je bijvoorbeeld een storingslijn. Die storingslijn vind je in de documenten die je hier vindt. Um, ook aanvullende voorwaarden zoals voor bijvoorbeeld voor Google Suite de garanties en voor je eigen website bijvoorbeeld met betrekking tot het onderhoud en backups vind je hier terug um, kortom ondersteuning, voorwaarden daar vind je de voorwaarden die je nodig kan hebben voor um, je product nou, en natuurlijk hier vind je weer de beleidsvoorwaarden die je net ook vond op pepix.nl uh, mocht je vragen hebben dan zijn we natuurlijk altijd voor je klaar en dan uh, kijken we hoe dat oplossen. Maar voor nu weet je waar de voorwaarden te vinden zijn.